Ik sta toch ook in een waterpak uh, in het veld of in een lapjas in het lab... en ik doe gewoon wat ik interessant vind en dat is het allerbelangrijkst. Ik doe onderzoek naar watersalamanders. Die leven een deel van het jaar uh, op het land en een deel van het jaar in het water. En een van de soorten die ik onderzoek is de kampsalamander. die komt ook in Nederland voor. De kamsalamander en, en soortgenoten die zijn uh, best bijzonder, omdat ze een, een gek syndroom hebben... ...waardoor de helft van hun eitjes nooit uitkomt. En dat is waarschijnlijk al miljoenen jaren het geval. Uh, en dat heeft dus te maken met ja, afwijkingen in het DNA. En die proberen wij te achterhalen. Ik ben Manon de Visser, ik ben 29 jaar en ik ben bioloog. Ik werk uh, bij de Universiteit van Leiden en Naturalis. Ik doe dit onderzoek omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in dieren en de natuur. Dus het gedrag van dieren, de ecologie, maar ook wat je niet met het blote oog kan zien. Dus hun DNA, hun evolutie. En ik probeer al die processen beter te begrijpen... zodat we de natuur ook beter kunnen beschermen in de toekomst. Dit onderzoek doen we door de eitjes te verzamelen. Daarvoor werken we samen met salamanderexperts, ook uit Duitsland en Servië bijvoorbeeld. Soms gaan we het veld in en dan verzamelen we met een soort wattenstaafje wat, wat huidcellen, daar kunnen we DNA uit aflezen. Die wattenstaafjes die nemen we mee naar het lab en daar doen we allerlei protocollen om te zorgen dat we dat, dat DNA eruit halen. Dan kunnen we die genetische code uitlezen en daarna volgt eigenlijk een heel proces van computerwerk, artikelen schrijven en erover vertellen. Mijn onderzoek is geslaagd als we het mysterie ontrafeld hebben, die kennis gedeeld hebben met de wetenschappelijke community en daarnaast als die kennis dan, als die de wereld ingeslingerd is, ook uh, nou ja, naar de buitenwereld bekend wordt.